Hey Jos, kom maar Jos. Kijk eens Jos. Oh Jos. Twee lege hooisakken. Oh Blackjack! Goed zo Blackjack! Jack. Oh Jos, kom maar Jos. Oh nu komt Blackjack weer. Kijk eens Blackjack! Jack. Oh Jos, kom maar Jos. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Is die leeg? Die is helemaal leeg. Die gaat eruit, Joyce. Hé, hey, Blackjack! Oh, je hebt hooi, Blackjack. Oh, Blackjack. Ik geef een wortel. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Oh, Joyce. Oh, is die leeg? Ik denk dat die leeg is. Oh, Joyce. Ja, die is leeg. Hoi oh, Joyce! Ik pak hem even daar naar buiten. Dat vindt Joyce niet te erg. Alleen Roosje nog, hè? Oh, alles is leeg. Ja. Ah, ja, ze willen wel altijd nog naast proeven. Hé, hey, Roosje, kom maar, Roosje! Hé, hey, Roosje, kom eens! Kom eens! Je mag me helemaal, Roosje. Hé hey, bel, kijk eens Annabelle. Oh, Annabelle aan de bel. Oh, bel, stelt dat gelijk in. Oh, Blackjack. Kom eens, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Goed zo, Joyce. Hé, Joyce. Kom maar, Joyce. Oh, Joyce. Oh, je hebt hem vallen, Joyce. Oh, sorry. Oh Joyce. Hé, hey, Black Jack! Kijk eens, Black Tech. Kijk eens, Black Tech. Goed zo, Black Tech. Goed zo, Joyce. Hoi, oh, genoeg, Joyce.